Ik wil een korte mededeling doen. Namelijk dat vanaf vandaag een replica van het plakkaat van ver, verlatingen te zien is voor de ingang van de plenaire zaal. En het plakkaat is twee weken geleden in een tv-programma gekozen tot het pronkstuk van Nederland. En het plakkaat kun je zien als de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland. Dus het is de moeite waard om even naar te te kijken. En het origineel staat bij het Nationaal Archief, dus voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn, die kunnen het zien.